Ik wacht even op de presentatie. Ja, de ontwikkeling van het hoofdpijndagboek. Ik zal er iets over uh, toelichten. Allereerst bedankt dat jullie ons in de gelegenheid stellen om, um, om dit initiatief uh, toe te lichten uh, en uh, voor een breder publiek uh, toegankelijk te maken. Uh, mag ik de volgende dia? Belangenverstrengeling, altijd belangrijk. Er mag kort een beeld verschijnen. Uh, ja, dan gaan we door. In deze slide zien we een overzicht van hoe wij het hoofdpijndagboek positioneren in ons nieuwe zorgproces. De aanleiding eigenlijk is gegeven door het feit dat we willen overgaan van een zogenaamd stepped care model naar een stratified care model. En eigenlijk is het zo dat we vonden dat de zorg zoals we die aan hoofdpijnpatiënten aanbieden, meer bepaald wordt door de inrichting van de zorg in eerste tot en met derde lijn in plaats van door de uh, zorgbehoeften van de patiënt. En uh, uh, ja, de, de patiënten met hoofdpijn die, die zetten nu het, die moeten nu het laddertje op uh, van, de, van de getraptheid van, uh, van ons uh, zorgescalon Terwijl uh, niet elke patiënt uh, zeg maar daarbij gebaat is om die uh, uniforme route te doorlopen. Uh, dus bij die, bij, die, bij die transformatie naar stratified care is het juist de bedoeling dat patiënten die zich bij de huisarts melden uh, uh, getrieerd kunnen worden naar een aantal zorgpaden die uh, dan wel uh, direct ter beschikking staan aan de huisarts. Uh, zo staat er een zorgpad uh, beeldvorming zonder verwijzing bij patiënten waarbij waar bij met name geruststelling nodig is of begeleiding door de verpleegkundig specialist op afstand. Uh, en als, als derde optie uh, staat de huisarts dan ter beschikking om ook naar de tweede lijn door te verwijzen. Dan wel gespecialiseerd in hoofdpijn. Dan wel uh, de tweede lijn die uh, zeg maar, uh, bedoeld is voor de acute zorg of de neurologie in de brede zin. En in dit uh, getransformeerde landschap hebben we bedacht dat het hoofdpijndagboek, het digitale dagboek, een essentiële rol vervult om uh, de diagnose scherper te krijgen... Nog voordat de patiënt bij de neuroloog is. En ook om de verpleegkundig specialist in staat te stellen om de behandeling van de huisarts tijdelijk over te nemen. Zonder fysiek contact te hebben met de patiënt. Mag ik de volgende dia? Digitale infrastructuur is daarvoor cruciaal. Zonder infrastructuur zouden we dit initiatief niet kunnen gaan uitrollen. Mag ik naar de volgende? Nou, bij het ontwerpen van het hoofdpijn dagboek hebben we als gebruiker een aantal wensen opgesteld. Als eerste is het zo dat de registratie die patiënten verricht, dat die prospectief moet zijn. Elke dag weer opnieuw uh, vul je de, uh, de ziektelast in en de symptomen, uh, uh, de verschijnselen, die, die worden uitgevraagd. In plaats van dat we dat retrospectief na een maand uit de herinnering op moeten halen. En uh, verder is het zo dat uh, de, uh, de, we een systematische uitvraag doen naar kenmerken en verschijnselen, medicatiegebruik en beperkingen door de hoofdpijn. En dat gebeurt op dagelijkse basis. Nou, uiteindelijk is het zo dat uh, die, de informatie die we zo op deze manier bij patiënt uh, ophalen, zichtbaar gemaakt wordt in een web-based dash dashboard, dashboard, wat voor de uh, zorgprofessional, voor de arts of verpleegkundig specialist, maar ook voor de patiënt zichtbaar zijn. En dat web-based da da web dashboard, dat moet... Uh, een, een, Inzicht geven in een voorlopige diagnose. Een waarschijnlijkheidsdiagnose die op basis van de informatie afgeleid kan worden. Inzicht geven in het medicatiegebruik. En met name ook of er overmatig gebruik van medicatie, pijnstilling bestaat. Inzicht bieden in beperkingen door hoofdpijn. En dat relateert aan de ernst van de hoofdpijn. En ook inzicht in het effect van behandeling. Dus als patiënt de behandeling ondergaat, dan moet je steeds weer bekijken van wat is nou het effect van de behandeling. En dat baseren we op de uitkomsten van dat dagboek. En een andere eh, belangrijke eh, poot van onze wensen lag eh, in, in de uitwisselbaarheid, gegevensuitwisselbaarheid tussen behandelaars. Als patiënt besluit naar een ander behandelaar toe te gaan, dan beginnen we niet weer opnieuw met een nieuwe registratie en een nieuw digitaal hoofdpijn dagboek, maar is het juist de bedoeling dat patiënt als het ware... ...de resultaten uit het verleden onder de arm mee kan nemen en bij een andere zorgverlener kan aanbieden. En, nou, natuurlijk ook niet onbelangrijk, het moet wel betaalbaar zijn en het moet heel praktisch bruikbaar zijn. Bij de eh, diagnosestelling van, eh, de, van hoofdpijn is het van belang je te realiseren dat dat voor het grootste deel gebeurt op basis van klinische kenmerken. En die klinische kenmerken die moet je uitvragen... En die eh, vinden hun weerslag in criteria eh, die bij een, een bepaalde hoofdpijndiagnose horen. En als je aan die criteria voldoet, dan kun je die diagnose stellen. Dus het is, eh, uit de, de, de, en die criteria die zijn gevalideerd en die zijn ook internationaal geaccepteerd. Dus bij uitstek eh, is het zo dat hoofdpijndiagnostiek zich heel goed leent eh, op, eh, voor een algoritmische beslisformule, eh, een algoritmisch beslispad. En dat is feitelijk wat we in het dagboek hebben gedaan. We hebben de criteria zoals die zijn neergelegd in de International Classification of Headache Disorders. Die hebben we in dat uh, dagboek ingebouwd als uh, relevante vragen. En afhankelijk van de, het antwoord op die vragen kun je dan de diagnose afleiden gebaseerd op die ICAD3. Maar verder wilden we ook iets weten over de impact die uh, hoofdpijn heeft op het dagelijks functioneren van patiënten. Professioneel maar ook sociaal. En uh, moet het, uh, uh, biedt het dagboek snel zicht op uh, uh, hoofdpijn door het gebruik van algoritmes die de hoofdpijndagen klassificeren op basis van die uh, internationale criteria. Het moet het zorgproces ondersteunen, maar de regie bij de patiënt laten. En uh, zoals gezegd, het uh, moest aansluiten bij landelijke ontwikkelingen om de uitwisselbaarheid van gegevens tussen behandelaars te faciliteren. Maakt het volgende dia. Nou zo ziet die app er ongeveer uh, uit. De app uh, de, uh, kan patiënt downloaden op de telefoon op zijn smartphone en roept dagelijks uh, op tot het invullen. En patiënten kunnen tot maximaal 72 uur uh, retrospectief invullen. Daarna kunnen ze een dag niet meer invullen en wordt die als gemist weergegeven in het overzicht. Volgende dia graag. Uh, nou ja, zo ziet dat uit op de telefoon. Uh, het, via de gezondheidsmeter van Cura Vista. En dit is het, de eerste vraag die uh, de patiënt elke dag weer gesteld krijgt. Had u vandaag hoofdpijn, ja of nee? Als dat nee is, dan houdt het ongeveer op voor die dag. en uh, ben je snel klaar. Maar als er, uh, daar ja geantwoord wordt, dan komen er een aantal andere vragen naar boven. Die uh, uitvragen of er visuele verschijnselen zijn, zoals we dat bij een migraine-aura kennen. Maar ook van belang die het begintijd en eindtijd van die hoofdpijnaanval... Of hoofdpijn dag in beeld moeten uh, brengen. Vervolgens uh, wordt er iets gevraagd over de ernst van de hoofdpijn. Of het hoofdpijntype eerder bonzend was of drukkend. Uh, of het eenzijdig, uh, eenzijdig hoofdpijn is of aan beide kanten van het hoofd optreedt. En of er een toename is bij lichte inspanning zoals traplopen. Het zijn essentiële criteria om tot een diagnose migraine, spanningshoofdpijn en dergelijke te komen. Misselijkheid wordt uitgevraagd, overgeven wordt uitgevraagd en hinder van licht en geluid. Nou, als, als je al die kenmerken bij elkaar neemt, dan kun je al heel snel tot een voorlopige diagnose komen. Is het verder nog van belang om een inzicht te krijgen in het medicatiegebruik, zoals gezegd. Uh, soms is het zo dat patiënten uh, frequent uh, meer dan de, uh, tien dagen per maand medicatie gebruiken. En dan kan die uh, medicatie als het ware... Uh, de, de, de, de boosdoener worden en de oorzaak kan worden van de hoofdpijn die patiënt ervaart. En de laatste vraag die wordt gesteld gaat over de uh, impact van de hoofdpijn op het functioneren die dag. Dat vragen we ook weer elke dag uit en uh, uh, het algoritme wat daaronder ligt leidt de antwoorden af tot een score op de hal 30-index die beeld wordt weergegeven en dat uh, kun je optellen tot een totaalscore voor 30 dagen. En die totaalscore uh, kun je dan wel, uh, die maakt als het ware de impact meetbaar... die je dan vervolgens bij opvolging van de patiënt ook weer kunt vergelijken. Uh, of er inderdaad niet alleen een afname is van het aantal hoofdpijndagen... maar er ook een relevante verbetering van de, het functioneren. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus zo ziet het dagboek ongeveer uit. Uh, hoe zit dat in de tijd? Hoe kun je dat dagboek in de tijd gebruiken? Zoals, wel, denk ik, eh, dat heb ik nog niet benoemd, maar wel belangrijk om te weten, is dat het dagboek steeds periodes van 30 dagen uitvraagt. En op basis van die 30 dagen kom je dan tot een inschatting van eh, hoofdpijnlast en diagnose. En die periode van 30 dagen kun je in de tijd herhalen. Dus je kunt het dagboek weer opnieuw uitzetten voor een periode van 30 dagen, één of meerdere keren. De eerste keer gebruik je het, zoals gezegd, vaak om de diagnose helderder te krijgen. Maar kan het ook uh, gebruikt worden om een inschatting te krijgen van het aantal hoofdpijndagen. En de vervolgregistraties zijn met name bedoeld om de veranderingen te meten. Volgende dia. Ik denk dat ik op dit moment even het woord aan Suzanne geef. Ja, dankjewel voor je toelichting, Wim. Ja. Suzanne. Wij. Ja, ik zal uh, verder doorgaan op van hoe gebruiken we het uh, dagboek dan binnen de spreekkamer of zelfs ook via de digitale spreekkamer. Um, daarvoor uh, wil ik eerst naar de volgende pagina om iets meer beeld te geven van hoe zie ik nou aan mijn kant het uh, dagboek. Dit overzicht ziet de patiënt ook op zijn telefoon, maar ook ik zie dat uh, via mijn computer, uh, waarbij uh, de kleuren aangeven. Uh, uh, ja, wat betekent de groene is dat mensen hadden die dag geen hoofdpijn hadden? Je ziet bij de 20e dag bijvoorbeeld dat de patiënt een dag niet heeft kunnen invullen of uh, heeft ingevuld. Ook de migraine en, en mogelijke spanningshoofdpijndagen. Zo zie je dat alles, alle kleurtjes een betekenis heeft. Als je nou specifiek op een dag klikt, dan zie je nog uh, daaronder ook al de dingen die Wim eerder heeft benoemd. Uh, rechts zie je de bijzonderheden, dus waar ook de uh, misselijkheid bijvoorbeeld aangegeven staat. Maar ook zie je welke medicijnen de patiënten hebben gebruikt. Um, en dit kun je voor elke dag individueel aanklikken. Uh, dit is het diagnostische. En je hebt ook nog het monitoringsgedeelte, waarbij het meer gaat over de ernst van de hoofdpijn. Uh, vaak gebruiken we dit dagboek om te monitoren als een medicatie gestart is om te kijken van hey, zien we daar verbetering in. Uh, uh, niet altijd, maar. Dit is een optie om te gebruiken om het helder te krijgen. Ook hier kun je weer per dag aanklikken en zie je ook weer hetzelfde wat ik net benoemde. Uh, ja, Wim heeft al een beetje aangegeven, je kunt het niet bij alle hoofdpijnen gebruiken. Uh, waarvoor wij het inzetten is bij de mensen met migraine of mogelijk vermoeden van migraine. Uh, spanningshoofdpijn uh, en vermoeden van medicatie overbruikshoofdpijn. In dit geval bij deze patiënt... Uh, er uh, kwam er een voorlopige diagnose van migraine met ogen uit, maar deze patiënt heeft ook 15 dagen het dagboek niet ingevuld. Dat maakt wel dat je ook altijd nog steeds het gesprek moet aan blijven gaan met de patiënt. Dus het is niet dat het dagboek alleen je diagnose bepaalt, maar het samen met het verhaal in de spreekkamer. Hier kun je een goed overzicht geven van als je de basis die ingevuld is door de patiënt. En uh, bijvoorbeeld hier in november is de basis ingevuld en op 12 januari is hij nog een keer ingevuld. En dan kun je daar aan de hand van het verschil zien van hey, zie ik een verbetering of werkt het juist niet. En moeten we uh, toch nog bijstellen. Ja, zoals al eerder aangegeven, alleen van deze groep patiënten gebruiken wij het. En daarvoor is het ook en alleen maar geschikt. Wij proberen met middel van vragenlijsten de mogelijke andere diagnoses al uit te filteren. Alvorens uh, mensen dit traject ingaan. Ja, aanmelden van de patiënt. Uh, ik kan het via de computer doen, via de gezondheidsmeter. Ik log daarin en uh, meld daar een patiënt aan met de hulp van een paar basisgegevens. Uh, vervolgens... Uh, Selecteer ik uh, wat ik wil doen, in hoofdpijn, dagboek, uh, monitoring, diagnostisch. En. Uh, dan is de patiënt aan zet. Uh, Han, je moet je geluid nog even aandoen. En dan komen we eens aan de kant van de gezondheidsmeter. Hoe gaat dat dan vanuit die patiënt? Nou, uh, die patiënt krijgt vervolgens een e-mail met een inloggegevens, eigenlijk heel simpel: gewoon een wachtwoord en een gebruikersnaam. En. Vervolgens installeert de patiënt de app. Je kan ook webbased invullen, maar de app werkt lekker makkelijk. Vervolgens ga je dus invullen in die registratiebokken van 30 dagen. En hoe dat nou is, dat zal Suzanne even eerst toelichten in het algemeen. En vervolgens samen met Ingrid. Dan zet ik mijn geluid ook weer even aan. Um, ja, er zijn verschillende kanten. We hebben natuurlijk ontwikkeld vanuit... Uh, uh, perspectief vanuit uh, de zorgverlener, van uh, hoe krijgen we toch ondersteuning... bij het diagnostiseren van die hoofdpijn. Uh, er zijn natuurlijk meerdere apps, maar dit is echt het doel van deze app. Um, uh, dus wat heb ik nodig daarvoor? Uh, het geeft me ondersteuning bij de diagnose en ook symptomen. Het, het, het stuurt patiënt ook iets meer in een bepaalde richting. Hij heeft niet alle ruimte om alle overige dingen die erbij betrokken worden... die mogelijk het beeld kunnen vertroepelen, in te vullen. Is voor patiënten soms vervelend, maar voor ons helpt dat wel om het toch meer toe te spitsen en ook die diagnose duidelijk naar boven te krijgen. Um, uh, vrij gemakkelijk in gebruik. Uh, natuurlijk heb je al technisch mankementen, maar over het algemeen uh, horen wij terug dat het gemakkelijk in gebruik is en dat het de patiënten ook duidelijke overzicht en inzichten geven. Niet iedereen is altijd helemaal bewust van hoe staat mijn, hoe staat mijn migraine of mijn hoofdpijn ervoor. Is toch vaak een beetje gokken van nou, hoeveel dagen heb ik het? En uh, zo'n dagboek geeft mensen een heel duidelijk overzicht. Soms ook heel confronterend, van oeh, ik wist niet dat het zoveel was. En soms valt het ook nog mee. En, en mochten wij ook problemen aan onze kant hebben en ook voor patiënten, dan merken wij dat de helpdesk vrij uh, makkelijk benaderbaar en ook snel uh, weer tot oplossingen komt. Dus dat is voor ons heel fijn en ook voor de patiënt. Uh, is natuurlijk het algemene beeld, maar het, het is fijn als het ook uh, de patiënt vragen hoe zij het heeft ervaren. En nou, uh, heb, zoals je net in het begin zag, ook bij Wim uh, zetten wij het in uh, digitaal. Dus dat we het volledig patiënten digitaal uh, begeleiden. Dat we ze niet meer zien in de spreekkamer. De eerste patiënt die dat uh, bij ons heeft meegemaakt, maken is Ingrid. Die is vandaag ook uh, aanwezig. Heel fijn daarvoor. Uh, dus zij uh, gaat iets meer vertellen over... Uh, hoe is het ervaren, de digitale zorg, maar ook uh, daarbij het dagboek? Dus uh, ja, om met te beginnen Ingrid, hoe heb je te ervaren dat de zorg volledig digitaal ging uh, bij jou? Je bent nooit bij ons in het ziekenhuis geweest. Nee, geweldig. Ik wil ook liever niet in het ziekenhuis komen. Ik denk dat dat uh, over het algemeen bij patiënten is, dat ze liever niet in een ziekenhuis komen als dat ze er wel komen. En uh, ik heb heel lang uh, eigenlijk het afgehouden om contact uh, op te nemen met een migrainerpode. Juist omdat ik niet naar een ziekenhuis wilde. Uh, uiteindelijk was het gewoon nodig. Mijn huisarts wilde per se dat ik wel naar, uh, naar een specialist uh, doorverwezen werd. Dus uh, ik heb er toen nog een tijd over nagedacht. En uiteindelijk maar de stap genomen. En toen kreeg ik tot mijn verbazing uh, de mededeling dat ik uh, online kom. En het was zo'n ongelooflijke opluchting voor mij. Want het heeft nog steeds ervoor gezorgd dat ik me geen patiënt voel. En ik ben wel fantastisch geholpen. Ik ben echt stappen verder gekomen. Ik zat al jaren vast in, de, in dezelfde behandeling waar, waar ik gewoon niet beter in werd. En uh, ja, eigenlijk ja, door de, Suzanne. Ik heb veelvuldig contact gehad met Suzanne. Ik heb inderdaad het hoofdpijndagboek ingevuld. En uh, daarna uh, geregeld consulten met Suzanne gehad. En uh, ja, mijn uh, migraine is voor mijn gevoel nu veel beter onder controle. En nooit een stap in het ziekenhuis. Ja, ik ben daar heel, uh, heel blij mee. Ja, ik gaf al aan van ik heb het dagboek ook gebruikt. Uh, om even goed op de context uit te leggen naar iedereen. Uh, het is vaak, spreken wij de eerste keer een patiënt telefonisch voor de intake. Uh, in dit geval ook. En dan leggen we uit dat we gaan vragen aan mensen om een digitaal dagboek bij te houden. Ons, om ons te ondersteunen in uh, het verder diagnosticeren van de hoofdpijn. Nou was bij Ingrid al duidelijk dat er toch al migraine speelden in de voorgeschiedenis. Maar we willen altijd uitsluiten of er niet mogelijk toch een combinatie van meerdere hoofdpijn spelen. Of inderdaad medicatie hoofdpijn. En daarvoor heeft uh, Ingrid toen eerst 30 dagen het, het diagnostisch dagboek bijgehouden al voor een twee. Maat later via videoconsult de uitgebreide anamnese doen en de verdere vervolgen. Kan je iets meer vertellen over het dagboek? Jouw ervaringen? Wat vond je er fijn aan? Wat vond je wat lastiger? Um, nou, omdat ik de eerste was, had ik ook nog de papieren versie uh, toegestuurd gekregen. En die ging ik ook nog invullen. Dat was helemaal niet nodig. En dat vond ik echt, uh, nou ja, daar dacht ik echt van: jee, uh, ja, vond ik eigenlijk niks. Dus uh, de digitale vond ik al een heel stuk prettiger. Uh, nou, ben ik zelf gewend om uh, mijn migraine aanvallen ook bij te houden online uh, via een app, een, een migraine-app. Er zijn er meerdere te downloaden. En dat zodat ik zelf inzicht heb. Dus ik was al bezig met zelf inzicht te krijgen. En het was wel duidelijk dat deze echt. Uh, voor, uh, de behandeling uh, is ontworpen. Uh, die is toch wat anders, die is iets minder fancy als uh, dat ik gewend ben. Uh, uh, um, wat ik erg leuk vond was de, de inzage die ik zelf kreeg die hele maand uh, met aan de onder de lijn uh, de medicatie die ik gebruik en boven hoe, hoe erg ik mijn hoofdpijn zelf had ingeschat. Dus uh, en wat ik, wat ik, waar ik vooral heel positief over ben, was dat we gelijk het eerste gesprek goed erin gingen. Dat we niet eerst weer honderd vragen moest beantwoorden. Dat Suzanne al wist van, uh, oké, okay, zo sta jij ervoor. Dit is de afgelopen maand gebeurd. Dus dat vond, dat vond ik heel prettig. Ja, en als je dan, uh, je zegt dat van, ik vond het heel prettig, vond je dan juist dat... de uh, um... Ook de, de afstand tot de, de zorg, ondanks dat hij digitaal was, dat dat juist een grotere afstand was? Of had je voor het gevoel van, nou, het was dichterbij met thuis? Ja, dichterbij. Stug, ja. En ik, ben, ik, ik kan het niet zo heel erg goed verklaren. Misschien gewoon omdat je in je eigen omgeving zit. En ik ben, ik ben gewend geregeld uh, uh, zo op deze manier te overleggen met, met collega's, met andere mensen. Dus uh, voor mij is dit een vrij normale manier van uh, communiceren geworden natuurlijk. Uh, Sinds corona. En ik ben, ja, uh, yeah, dus het was net of ik met een collega uh, in gesprek was. Uh, toch, als je naar een ziekenhuis gaat, dan heb je een bepaalde verwachting misschien, een bepaalde spanning. Of uh, ben ik wel, kom ik wel op tijd, uh, je bent al een tijdje onderweg. Dit is veel relaxer. En we zaten gelijk in een gesprek, dus het voelde juist dichterbij in plaats van verder af. Je geeft daarvan heel positief, maar zie je dan ook nog wel nadelen van zeg maar, het digitaliseren nee. van de zorg? Of kun je nadelen nee, ik bedenken niet. voor anderen? Nee, zelf niet. Ja, ik, ik, kan, ik kan het wel bedenken. Ik kan bijvoorbeeld oudere mensen, is dit dan al een heel ander iets, maar, maar ook jonge mensen die niet zo digitaal uh, ervaren zijn, zal dat misschien wel. Uh, uh, ja, die moeten de apps uh, downloaden, die moeten uh, bijvoorbeeld een Teams of een, uh, klikken op linken die, die jij stuurt. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen even, even prettig is. Ja. Maar ben je een beetje digitaal bezig en, en heb je deze ervaring, zoals toch wel veel mensen dat op dit moment hebben, nou, daar is het gewoon heel prettig voor. Ja, en als je zegt van specifiek kijken naar de app, uh, had jij nog dingen dat je echt denkt van, nou ja, dat vond ik minder eraan. Ja. Dat zou ik fijn vinden. En de, de vraag is wat er natuurlijk allemaal mee kan. Maar wat vond jij zelf dat je zegt van, nou, dat vond ik een mindere kant ervan Um, nou, eigenlijk het belangrijkste is, als je een dag geen hoofdpijn hebt, dat je dan toch best nog wel veel vragen moet doorlopen. Um, het is al, um, ik wil eigenlijk op een dag dat ik geen hoofdpijn heb, er ook helemaal niet over na hoeven denken. Ik zou het liefst, kijk, op het moment dat je, dat je het hebt, dan, dan herinner je je ook wel van, oh ja, dat moet ik wel even invullen, want het is van belang. Dus um, de verplichting dat je het iedere dag moet invullen en dan ook nog. Best wel een, een hele range van vragen die ook niet helemaal logisch zijn. Er is bijvoorbeeld, uh, heeft u vandaag hoofdpijn? Nee. En dan komt er verderop een vraag van, uh, uh, heb je uh, hinder ondervonden? Of uh, uh, heb je beperkingen ondervonden? Nou nee, want ik had geen hoofdpijn. Of uh, heb je vandaag uh, uh, minder uh, aan je werk of aan school kunnen besteden? Nou nee, want het is een vrije dag, het is zondag. En dat is normaal helemaal niet zo erg. Maar als je kopijn hebt en je loopt zit daar doorheen. Ja, daar word ik een beetje geïrriteerd van. Dat je denkt, nou verdorie, dan moet ik dat nog invullen. Van, het is gewoon een zondag. Nee, ik heb geen werk gemist. Nee, ik heb geen school gemist. Maar goed, het zijn allemaal kleine, kleine dingen. Het, ja. over het algemeen is, is gewoon het, uh, het digitaal invullen van zo'n zo uh, dagboek wel prettig uh, om te doen. Ja. Misschien daarop volgende uh, Ingrid, er komt nog een vraag binnen in de chat. Van, nou, je geeft aan dat het duidelijk een medisch digitaal dagboek is. Kon je het begrijpen of waren er nog termen te medisch of te lastig? Nee hoor. Nee, het is heel duidelijk. Nee. Het is heel goed begrijpbaar. Ja. Ja, het medische zit hem waarschijnlijk ook in het gedeelte dat we echt vragen specifiek naar je kenmerken van je hoofdpijn en waardoor je echt zelf minder ruimte hebt om ook je verhaal in te typen. Dus dat geven mensen wel ook aan. Je hebt ook een stukje waar je, je eigen opmerkingen nog kunt invullen. maar dat ziet alleen de patiënt zelf. Dat zien wij niet als zorgverlener. En mensen zeggen wel, ja, ik wou er toch ook nog dit, dit, dat ik bijvoorbeeld iets had gedaan die dag. Of dit had ik... Mensen willen graag nog het verhaal bij, wat bij die dag wordt ook nog invullen. En dat vinden ze soms lastig. En ik denk dat dat misschien ook het maakt dat het echt meer een medisch dagboek is dan een... Een hoofdpijn app uh, die misschien Ingrid ook kent of andere mensen ook kennen. Ja, Nou Ingrid, ontzettend mooi om jouw ervaringen te horen. Heel waardevol. Um, laten we doorgaan naar de presentatie. En uh, dan wil ik graag Han het woord geven. Um, Han, wil jij geluid nog aanzetten? En ik zal ook mijn geluid uitzetten. <laughs> uh, nee, uh, dankjewel Nicole. Mijn naam is Han Nuchter. Ik ben dus account manager bij Cura Vista. En wij maken... Uh, het platform gezondheidsmeter, wat is dus de achterliggende techniek is bij het hoofdpijndagboek. Um, en voor de mensen die zich afvragen, wat moet ik me daar nou voorstellen bij zo'n platform? Ik denk dat een de goede metafoor is dat het, het platform gezondheidsmeter is eigenlijk een containerschip is. En een van de containers daarop is uh, de hoofdpijnmodule. En dan is natuurlijk de volgende vraag: waarom zou ik gezondheidsmeter als platform interessant vinden? Wat brengt dat dat andere platforms containerschips niet brengen? Nou, Allereerst als gezondheidsmeter kijken wij heel erg naar de persoon. Want de gezondheidsvraag van iedere persoon verschilt. Uh, zo kan je bijvoorbeeld behoefte hebben aan begeleiding voor hoofdpijn, maar het kan ook voor andere dingen zijn. En uh, met gezondheidsmeter kan je jouw persoonlijke containers op jouw platform hebben. Niet meer, niet minder. Verder is het ook zo dat wij uitgaan van een heel sterke wetenschappelijke onderbouwing in, voor al die containers of eigenlijk modules. Een goed voorbeeld hiervan is natuurlijk de hoofdpijn. Dat heeft Wim net toegelicht. Daar is flink over nagedacht. Um, Voordat je zoiets uitzet naar de patiënt. En dat is ook te merken, want het zorgt ervoor dat je goede resultaten krijgt. Ook, Briet Gezondheidsmeter, um, een CE-keurmerk. Dat hij zit bij ons. Dat betekent een CE-keurmerk? Dat betekent dat wij terugtoppeling mogen geven. Bijvoorbeeld: groen is goed, uh, rood is slecht. Maar dat gaat natuurlijk veel verder. En dat betekent als patiënt dat je ook zelf aan de slag kan. Uh, veel van de kleurtjes en andere dingen van het hoofdmiddag dat je ziet. Dat mag alleen maar omdat wij een CE-keurmerk daarvoor hebben. En je ziet hoe goed en sterk communicatief dat is. Uh, gezondheidsmeten als platform en ook vooral belangrijk voor Nederlanders is natuurlijk gratis uh, voor burgers. Wat betekent dat je uh, makkelijk kan instappen, geen zorgen hoeft te maken over kosten op langere termijn en dat soort zaken. Waardoor het ook echt jouw dossier is uh, waar je mee bezig bent op het moment dat je het wil. En om die metafoor even verder te trekken, hoe werkt zo'n containerschip dan? Of eigenlijk het platform gezondheidsmeter? Als dossier van de burger heb jij een bepaalde zorgvraag. Die verschilt natuurlijk afhankelijk van jouw situatie. Bijvoorbeeld bij hoofdpijn zet jij op jouw eh, containerschip het containertje hoofdpijn. Uh, maar je kan ook aan de slag gaan bijvoorbeeld zelf. Containers hoofdpijn wordt samen met de medisch specialist ingezet. Maar je kan ook zeggen, goh, ik zou graag eens aan de slag gaan met mijn leefstijl. Want ik wil gezonder worden of beter slapen. Dat kan, Je kan je gewoon zelf toevoegen. Zo bepaal jij wat er gebeurt en je bepaalt ook wie inzicht heeft. Want stel dat jij van de eerste lijn naar de tweede lijn gaat en je gaat vervolgens weer terug, zoals het geval bij Ingrid is. Dan kan jij ook je huisarts uitnodigen om mee te kijken bij dat hoofdpijn-dagboek. En op die manier, omdat je zelf echt beslissingen kan maken, ben je de kapitein van je eigen schip. En als kapitein is het natuurlijk heel belangrijk om goede informatie te hebben, want anders kan je niet sturen. En daarvoor hebben wij een vrij unieke module, uh, het PGO. PGO staat voor Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Het is een initiatief van de overheid. En dat betekent dat jij inzicht in jouw zorgdata kan krijgen. Waar kan je Persoonlijke Gezondheidsomgeving dan voor gebruiken? Nou, je haalt je gegevens op bij een zorginstelling en kan ze daardoor een stuk makkelijker inzien. Uh, dat is al heel prettig voor heel veel mensen. Maar vervolgens staan deze gegevens ook in jouw eigen kluis. Daar kan ze uh, dus ook echt uh, ja, bewaren. En alle gegevens staan op één plek. Uh, ik heb hier aan de rechterkant al een voorbeeld gegeven van een aantal plekken die je patiëntenportaal hebben. Uh, als burger en voor sommigen zal het herkenbaar zijn. Maar met het gezondheidsmeter PGO kan je al deze uh, dataplekken uh, samenvoegen. Op één, uh, dus ja, in één dossier. En dat maakt het echt jouw dossier. En vervolgens kan je die gegevens ook weer delen. Uh, zorguitwisseling van data... En gegevens is niet altijd optimaal, maar op deze manier sta jij in het roer. En dat geeft natuurlijk veel mogelijkheden om ook sturing te geven. Dat is de volgende vraag die veel patiënten al direct hebben. Goh, waar kan ik al mijn gegevens dan wel niet ophalen? Nou, ondertussen is het, uh, zijn 95% van de huisartsen open voor het PGO, zo'n 95% van de ziekenhuizen, 80% van de zelfstandige behandelkliek of ZPC's, uh, 95% van de revalidatiecentra, 50% van de GGZ, uh, 40% van de laboratoria in Nederland. Hebben hun data al openstaan voor jou om op te halen. En daar kan je ook direct mee beginnen. Je hoeft niet te wachten tot je uh, unieke situatie is. Jij kan gewoon nu een account aanmaken, uh, de app downloaden en jouw data ophalen. En omdat ik graag nog even terug wil komen op uh, dat uh, toekomstbeeld. Wat zijn de ontwikkelingen in 2023? Uh, voor gezondheidsmeter en ook het hoofdpijn dagboek. Want eh, als gezondheidsmeter, als platform, willen wij altijd vernieuwend en toonaangevend zijn. Nou, allereerst voor het hoofdpijnboogdoek is het zo dat er steeds meer hoofdpijncentra zullen starten. Eh, we zitten nu op vier actief en daar komen er zeker nog meer bij de komende maanden. Eh, we proberen ook uit te breiden hoe je het hoofdpijndagboek kan inzetten. Eh, een pilot in de regio Tilburg eh, is bijvoorbeeld gericht op de huidsarts er ook direct bij te betrekken. Het eh, pilot wordt gedaan vanuit het ETZ, het Lisabeth Ziekenhuis. En daar doet de huisarts de aanmelding. En kan jij vervolgens met je dossier onder je arm. Naar de neuroloog als dat nodig is. Op die manier heb je natuurlijk heel prettig het voorkomen van. Nou ja. Dat jij weer opnieuw moet beginnen als je bij de neuroloog bent. Wat Ingrid ook al aangaf. Dat direct dat gesprek op een juiste manier voeren. Verder zijn wij bezig met het intensiveren van onze samenwerking met hoofdpijnnet. Hoofdpijnnet is de. De Patiëntenvereniging voor Hoofdpijn. Eh, Om te kijken wat heeft die patiënt nog meer nodig heeft. Uh, want wij willen echt graag dat dossier van die burger zijn. En daarom kijken we ook graag naar de vraag vanuit de burger. Nou, een van de dingen waar we aan het kijken zijn, bijvoorbeeld is een leefstijlcomponent toevoegen eh, aan de hoofdpijn. Module of daarnaast gespecificeerd echt op hoofdpijn. Uh, verder als gezondheidsmeter doen wij ook niet alleen ontwikkeling in de hoofdpijnhoek, maar gaan we verder. Uh, het PGO wordt doorontwikkeld, waarmee jij als kapitein van jouw schip steeds meer informatie hebt waarop je kan sturen. En uh, we blijven doorontwikkelen in de vorm van nieuwe modules. Want het wordt duidelijker dat er steeds meer mogelijk is digitaal voor jou als patiënt. Uh, of als persoon eigenlijk moet ik zeggen. En wij proberen dat te ondersteunen, een nieuwe zorgpaden ontdekken uh, die uh, digitaal ook ja, een plus geven. En een van de dingen die je ziet is dat daar uh, steeds meer mogelijkheden bij komen, maar dat ook dus belangrijk is als patiënt, dat jij steeds digitaler uh, wijzer bent, zal ik maar zeggen. Begrijpt, wat kan jij online digitaal doen? En een van de initiatieven die daar zich voor inzet, is het vliegwiel waar Nicole mee bezig is. Ja, dankjewel Han voor jouw toelichting. Ik zal je nog even kort meenemen in uh, wat doen we nou uh, zoal vanuit het programma Het Vliegwiel. Ik schetste het net al uh, bij de start dat Het Vliegwiel een initiatief is vanuit de patiëntenfederatie Nederland. en We houden ons bezig met het aanjagen van verschillende innovaties in de zorg. Dat is deels telebegeleiding, maar ook deels innovaties in de wijkverpleging. En dat doen we samen met een coalitie. Dus we hebben een coalitie waarin leveranciers betrokken zijn, zoals Curavista, zorgaanbieders zoals CWZ, maar ook zorgverleners, patiënten, cliënten en zorgverzekeraars. En met deze coalitie uh, behandelen we specifieke thema's, uh, dus eigenlijk problemen waar men tegenaan loopt bij naar de implementatie van een specifieke innovatie, dus bijvoorbeeld rondom telebegeleiding... En eigenlijk op een hele pragmatische wijze proberen we dat ook aan te pakken door nou, werkgroepen te organiseren met verschillende uh, betrokkenen vanuit die coalitie. Waarin we dus uh, met elkaar in werksessies van nou ja, hè, drie bijeenkomsten uh, iets opleveren. Uh, mag ik door naar de volgende slide. Nou, dit is een overzicht van de huidige coalitie. Dat zijn er inmiddels uh, meer dan 50 coalitiepartners. En daarin nou, breiden we ook uit. Nog die verder. En een voorbeeld van nou, wat leveren we dan op. Uh, waar je aan kan denken, zijn verschillende handreikingen. Zo zijn we bezig geweest met een handreiking patiëntondersteuning uh, met een werkgroep. En daarin is gekeken ook naar. Bijvoorbeeld die patiënten met lage digitale vaardigheden en lage gezondheidsvaardigheden die in de praktijk nou, toch hè, soms niet worden geïncludeerd. Terwijl zij wel behoefte hebben ook aan een vorm van thuismeten of telebegeleiding. Uh, en nou, met deze werkgroep is ook gekeken van nou, welke ondersteuningsbehoeften hebben dit soort patiënten en welk ondersteuningsaanbod is daar dan. Nou, dat is opgeleverd in een nou, handreiking specifiek hiervoor. Nou, een handrijke juridische uitdagingen, Daarin hebben we ingezoomd op nou, de juridische uitdagingen die ook bij de implementatie van telebegeleiding komen kijken. En waar je dan uh, zoal aan moet denken en hoe je dat kan aanpakken. En Toen zijn we uh, bezig geweest met een toolkit slim organiseren van telebegeleiding. En daarin hebben we drie verschillende zorgpaden gemaakt. Eén waarbij telebegeleiding vanuit het ziekenhuis start. Eén vanuit de ketenzorg en één vanuit de patiënt zelf. En daarin zijn ook de verschillende processtappen doorgenomen uh, die je dan in zo'n zorgpad behandelt. Uh, nou, verschillende implementatiekaarten die zijn opgeleverd. Maar vooral ook dit soort momenten, webinars, uh, het netwerken met andere organisaties. Uh, en soms ook online vragenuurtjes. Mag die inderdaad verder. Nou, we zijn bezig geweest met verschillende campagnes. Dit is een campagne die al bestond, Thuis kan het ook, maar die we uh, afgelopen najaar... Uh, door middel van een social media campagne extra onder de aandacht hebben gebracht. Echt met als doel dat uh, patiënten weten van... Hey, ik kan bij mijn zorgverlener vragen naar bijvoorbeeld videobellen, appen of telebegeleiding. Maar ook als doel voor de zorgverlener en voor de organisatie van... Hey, dit bieden wij aan en we willen onze patiënten informeren dat dit er is. Mag die verder? Nou, zo hebben we ook een specifieke campagne uh, gestart. Die is deze week gestart... Voor de thuiszorg, nou, die hebben een andere leus gegeven, zo kan het ook. Maar wel met dezelfde insteek van nou, dat een cliënt uh, weet. Hè. Uh, ik kan vragen naar telebegeleiding of naar specifieke innovaties binnen de wijkverpleging. Zoals leeftijdmonitoring en medicijndispenser. En dat gesprek kan ik met mijn zorgverlener uh, aangaan. Mag die verder. Uh, nou, Dit was tot dusver de presentatie. Uh, we hebben alle sprekers gehad en we willen nu ook even een moment reserveren om uh, vragen te beantwoorden. Uh, je mag de camera hiervoor aanzetten en je geluid aanzetten als je dat prettiger vindt. Uh, maar let wel op, uh, de opname die is nog wel bezig. Ik zag ondertussen al een eerste vraag in de chat voorbij komen. Dus misschien wel aardig om die als eerste te stellen. Aan uh, Wim en aan Suzanne. Hoe kijken jullie collega's tegen het een dagboek aan? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Vanuit het medisch perspectief is het zo dat er um, uh, veel belangstelling is bij hoofdpijnneurologen. Er is ook wel sterke behoefte al jaren aan een tool die hen helpt om uh, snel inzicht te krijgen. En uh, de, zoals uh, Ingrid al vertelde, dat, dat goede gesprek al snel aan te kunnen gaan en, en het zorgproces te, te vereenvoudigen en te versnellen. Uh, bij neurologen in het algemeen wordt het nog weinig gebruikt. Uh, en ik denk dat dat natuurlijk ook wel komt omdat, uh, uh, omdat het niet hun primaire aandachtsgebied is en de neurologen in het algemeen wat anders in de wedstrijd zitten dan de in hoofdpijn gespecialiseerde neurologen. Misschien kun jij nog iets zeggen, Suzanne, over jouw collega's? Nou ja, want ik, ik kan uh, specifiek het hoofdpijndagboek denk ik, dat ook onder collega's misschien nog niet zo heel veel speelt, omdat wij natuurlijk de eerste zijn waar wij het start. Uh, is het van ons al een beetje gesneden koek of wij werken er veel mee? Uh, wel is uh, kijkt heel geïnteresseerd naar het concept uh, met digitale zorg binnen de hoofdpijnpolie, Wat wij nu aan het doen zijn. van Hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ook gewoon op lange termijn. Uh, omdat wij het ook steeds meer naar de huisarts toe willen brengen. Om toch die zorg te combineren. Uh, en ze zijn wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En daar kijken ze wel binnen hoofdpijnland uh, met uh, nieuwsgierige ogen naar hoe dat zich ontwikkelt. En onze ervaringen daarin zijn heel positief. En die proberen dan ook uit te dragen. Mooi. Zijn er nog andere vragen? Ik zie nog een ik vraag. Ik zie er nog één. Ja, ja, ik zie ja. nog staan. Ik ben nu snel aan de beurt. Als je door uh, mij en mijn collega gezien wordt, dan is de wachttijd bij ons wel aanzienlijk korter. Als dat je door de neuroloog uh, moet wachten tot je bij de neuroloog in het ziekenhuis kan komen. Neuroloog in het ziekenhuis bij ons toch ongeveer vier, vijf maanden. En bij ons is het vaak een maand. Um, binnen een maand uh, hebben we je al een keer gesproken, dus dat scheelt toch aanzienlijk. Uh, een bepaalde periode waar je niet met je hoofdpijn uh, maar zit te wachten op een afspraak. Mooi. Heel mooi. Zijn er nog andere mensen die een vraag willen stellen? Stel ze vooral. Er komt er nog eentje beginnen. Dus je begint meteen met het dagboek en dan kom je aan de beurt. Klopt dat, Suzanne? Ja, je krijgt eigenlijk, uh, de verwijzing komt binnen, dan triëren we samen met de neurologen van welke patiënten zijn geschikt voor dit concept en welke moeten echt op de, uh, door de neurologen gezien zijn. En dat is vooral als je patiënten waar je echt lichamelijk onderzoek wil hebben of uh, het gaat toch uh, meer complexe neurologie erbij. Uh, of je hebt het vermoeden dat een van de andere typen hoofdpijn in speelt, dan komt ze echt bij de neurolog. Maar als wij een vermoeden hebben van migraine, uh, spanningshoofdpijn, medicatieoverbruik of de behandeling daarvan. Uh, dan zien wij ze vaak binnen, nou, denk twee, drie weken max, dat wij een intakegesprek hebben met patiënten. Uh, en dan leggen we uit hoe het traject eruit ziet. En dan begint het inderdaad met het dagboek. Dan hebben we een globaal beeld wel van de patiënt. En uh, na die dertig dagen, dus ongeveer na zes weken, twee maanden, dan hebben we het uiteindelijke uh, allernese gesprek met daarbij al het dagboek, wat door de patiënt is ingevuld. Helder. Een vraag die nog binnenkomt, uh, gericht aan Ingrid, van hoe lang uh, doe je dit al? Hoe lang gebruik jij het hoofdpendagboek? Ik heb het maar uh, één keer 30 dagen gebruikt. Uh, uh, daarna ben ik weer gewoon over naar mijn eigen uh, oude en vertrouwde uh, migraine-app. Dan is het alleen voor mijn eigen gebruik dus. Dus ik heb mm -hmm. alleen maar die 30 dagen het gebruikt uh, voor de diagnosestelling, voor het ziekenhuis. Ik kan dus wel toelichten het dat... Oké, okay, nee. Uh, sorry. Maar ik kan wel toelichten dat ondertussen... de eerste patiënten richting de zeven uh, maanden gaan. Uh, acht maanden ongeveer. Dus uh, al best wel lang uh, dit, dit gebruiken. Uh, we zien ook dat... vanuit ons gezien dat... Uh, ja, je hebt echt die, die... waar je het voorschrijft voor die dertig dagen, zoals Ingrid. Maar je hebt ook mensen die je langere tijd echt wil monitoren. Vooral in combinatie met uh, de... cgrp rebbers waar dat verplicht voor is. Zien je dat we heel erg sterk... Um, ja, Mensen het goed volhouden lange tijd. En soms ook dan misschien tien dagen weer even niet en dan weer de rest van de maand wel bijvoorbeeld. Ja, het maakt het, het is heel afhankelijk waarvoor je hem inzet. Inderdaad, voor monitoring, echt voordat je medicatie echt goed wil monitoren. Dan houden mensen het ook wel bij, goed, omdat ze het doen, omdat ze het fijn vinden zelf, maar ook omdat wij het gewoon vragen aan patiënten. En dan zie je dat het ook gewoon wel trouw gebeurt. Het is net in sommige gevallen is het gewoon niet nodig en heb je voldoende aan een diagnostisch dagboek en is het verder monitoring niet per se noodzakelijk via een dag. Ja, helder. Het, het, nog het, wat is vast, het is ook vast ook heel lang goed vol te houden, want de dingen waar ik tegen aan die ik niet zo prettig vond, um, zoals dat ik heb geen hoofdpijn, ik moet het toch invullen. Je kan ook gewoon daar over slaan. Dat, is natuurlijk, uh, dat zou ik dus doen als ik het langer zou invullen. En dan is het helemaal uh, eigenlijk een heel eenvoudige app uh, om te gebruiken. Zijn er nog andere vragen? Het blijft nu stil op de chat en ik hoor ook niks meer. Dan gaan we denk ik door naar de afronding. Dan wil ik bij deze, nou ja, in ieder geval de aanwezigheid van alle deelnemers heel erg bedanken. Maar ook de sprekers. Heel mooi om te horen hoe het hoofd- en dagboek wordt ingezet. Maar ook wat de ervaringen zijn. En um, nou, Deze webinar is dus opgenomen, um, dus zullen we ook nog naar de hand doorsturen. Zijn er nog vragen? Uh, nou, hier staan een aantal e-mailadressen weergegeven. Dus als het gericht gaat over het hoofdpijndagboek, uh, dan kan deze, kunnen deze vragen gesteld worden richting Curavista. En voor vragen over het vliegwiel kan het algemene e-mailadres van het vliegwiel worden benaderd. Uh, nou ja, onwijs bedankt voor jullie deelname. En, uh, dan stoppen we bij deze ook de opname. Oh. Dus, ja. oh, Han, je wil nog wat zeggen. Ja, als, als laatste toevoeging. Super dat iedereen er was natuurlijk. Uh, en mocht je nou afvragen hoe het, het dagboek wordt ingezet buiten, DC, of buiten CWZ. Want het dagboek is er ondertussen ook geadapteerd op andere locaties. Volgende week dinsdag om 4 uur hebben we nog een webinar. Dan over bij DC-klinieken in Almere. Dat is... Net een andere insteek en uh, ook daar wordt het met veel enthousiasme ingezet. Dus ik denk dat het heel leuk is als mensen zich afvragen, goh, hoe zou het zijn als het op andere plekken wordt gebruikt. Ook daar is succes en daar vertellen we aankomende dinsdag meer over. Mooi, dankjewel. Nou, voor de andere aanwezigen hartelijk dank en uh, wellicht tot dinsdag.